Hoe kan ik je beter dan jij jezelf? U wist het niet zeker, ik wist het wel De tweede keer wist ik dat Ik zag je emoties, was alleen blind voor wat achter zat Je zei dat je fast bent en ook nog niet klaar om te vallen Maar als we vallen, dan vallen we toch Zet mijn emoties niet weg Voor je wist, wij zitten addicted to this huh. En zo was ik, elke dag jou op mijn krips We konden geven tot er niks meer is En we konden delen tot er niks meer is huh. Toch zijn tenen en doet het ander Ik zie meer in je daden hoe je lichaam danste Onze toestap step progress, je ogen keken met sparkles Facts, lichaamshouding, Fibonacci sequence De ratio golden, ik val, ik lose controle Jij ook, alleen je had het niet door hè? Je kon het aan alles zien, je mind bleef in het donker Tot ik zei dat ik van je hield, je zei ik ook Maar wist je zelf wel dat het real was En was je wel bewust dat het ook een big deal was? Laat in oost, ja dan kwam het omhoog yeah. Je zei dat je viel, en in ons geloofd yeah. We maakten het officieel, probeerden het ook Maar twee weken later en dan ben je al ghost yeah. het brak me hart yeah. Dat je met iemand anders was Mark. Je rende weg, yeah. koud contact Alsof je iemand anders was yeah. Wat, hadden Wat hadden we dan? We maakten een gat Dog for dog.